Het begin van een ruzie is alsof iemand water de vrije loop geeft. Stop daarom de oneenigheid voordat ze echt losbarst. Ruzie is een van de voornaamste wapens die de vijand gebruikt tegen christenen. Ik geloof dat er drie dingen zijn die leiden tot een geest van ruzie. 1. Onze mond Verkeerde woorden uitgesproken op het verkeerde moment kunnen een storm ontketenen. Des te meer verkeerde woorden die we als olie op het vuur gooien. Eén manier om het vuur te doven is door de brandstof te verwijderen. Twee, onze trots. Alhoewel verkeerde woorden ons tot ruzie kunnen verleiden, is er het trotse hart dat weigert om stil te zijn om zo de vrede te bewaren. Trots eist dat we het laatste woord hebben. Maar het woord zegt dat het tot de ondergang leidt. Zie Spreuken 16, vers 18. 3. Onze mening. We kunnen vaak ruzie krijgen als we anderen proberen te overtuigen van onze eigen mening. Wanneer we beseffen dat we nog veel te leren hebben en stoppen met het geven van onze meningen als dat niet nodig is, doen we de kennis op die we nodig hebben. De vijand zal altijd proberen ons leven binnen te dringen door ruzie. Neem het besluit om God en anderen te eren door ruzies te weerstaan en in plaats daarvan vrede, verbondenheid en begrip na te streven. Als je wilt, bid dan met me mee. Heilige Geest, help mij op de hoede te blijven voor ruzie. Ik geef u mijn woorden en meningen. Ik verlang ernaar om ruzievrij te wandelen met anderen.